En dat de nacht een symbool werd van angst en bloed. Elk zie figuur dat na de schemering door het bos wandelt, zal sterven. En dat de luur het Kapje. De Zodra raad ochtend is hij weer weg. Waar gaan we naartoe? Het ziet een scherp uit, Grietje. Kapje! Hans! Hans! Laat me los!